Ja, super. Kijkt ik het wel. Ja. Dit is werk, het is mijn Norris en Aska uit Oostenrijk, en begint uh, dan. Dus Toen zijn in Oostenrijk stond, is dus zij altijd koopwerk geweest. Dus als je afvraagt waarom onze buiten een beetje verbonden is, dan denk ik daaraan. Uh, en dat is eigenlijk nooit iets gedaan. En het mooie is dus dat dingen zoals prijzen goedkoop met ieder paard. Uh, je merkt dat ze zo goed ieder paard leert anders. Bruno die je net gezien leert heel anders dan Aska. En daarom hebben ze ook andere specialiteiten. Dus ja, ik ben kijken. Voor een dino. Wat er is hebben er vrolijk dus wat zijn ze sterke kanten en waarvan ze enthousiast van. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik ga absoluut niet enthousiast maken door het opzicht te Dat vind ik niet leuk. Maar ik zal even laten zien waarmee we. Nee, nog niet. Waarmee we zijn begonnen. Ja. Um, maar eerst een trucje waar we mee zijn begonnen. En die had snel heel erg door de wacht door een van de laatste. Oh, nu het Door een van de laatste trucjes. Smile? Nee. Smile? Nee. Smile? Goed. Smile? Ja. Yeah. Smile? Goed zo! Bra! Bra! Goed zo! En je ziet hoe ze eigenlijk met constant zoekt naar het juiste antwoord. Voor gewoon alles te proberen. Want hoe meer ze kan, hoe meer ze gaat zoeken naar. Hoe zo je is dat heel leuk. Goed zo. Schade gaat niet hè? Pas. Goed. Dus eigenlijk tot die beweging te doen, ging dit heel makkelijk. <laughs> en als je nu een een balken, om de vark aan te leren, zijn we begonnen met een balkje. Dus ja, en als je het gaat, moet je het het balkje niet nodig. Maar in het verbinding, zoals het deze, de is het gewoon heel verwarrend als je niet steunen dus Ja. Bij. Bij. Bij. Ja! Ja. dit Kijk. de, de een raden. En het mooie aan deze oefening is, hij is super goed voor de buikspieren. Dit is eigenlijk als een mens zijn aan doet. Pas, pas, pas, pas, pas, pas. Wauw, goed zo. En het mooie is ook zeg maar hoe enthousiaster jij bent, kijk de lippen maar. Hoe enthousiaster zij ook was. En dat is een mooie, je ziet gewoon dat ze het heel leuk vinden. Ik doe dit trouwens eigenlijk bijna nooit net, hè? dus... Uh... Ja. Maar ik vond het wel leuk om een keer uit te proberen.